Nieuw! Thuisinternet van Mobile Vikings. Dagaf gegeven. Ja. Knal het volledige internet door je kot met Thuisinternet van Mobile Vikings.